Hoi, wij gaan eten. En we, we nemen jullie mee. In, ik heb dus ja. Oké, okay, en kijk dit uitzicht. Het is ook wel mooi. Of ja, ja minder mooi, maar wel leuk. Nee. Kijk okay, hoe cool. Ik Ach, we zijn er bijna en het drukken. Echt lekker naar eten, hè? Ja, ik heb het Kiddetjes. Kiddetjes. Kijk hoe chic het hier is. Kijk, okay, dat zwembad. En daar is het buffet. Hier is Nathan. Ik ben hier niet. Ja, heel cool. We zullen jullie het lekkere buffet laten zien. We hebben net lekker gegeten, maar we konden niet het uh, buffet filmen. Dus er komen nu allemaal leuke foto's in beeld. Nu gaan we naar het zwembad kijken. Okay, hier is het zwembad. Ja, zo, we gaan voelen. Voel eens of het warm is. Ik ga het voelen. Doe maar. Oh, dat is kei Dat is echt heel heet. Ja. er is echt warm. Ja, dat, dat, dat water is zo warm. We moeten echt... We gaan kijken of we in het water kunnen. Ik wil een bommetje doen. Want dat is echt... Heel lekker voor warm. Wat gaan we nu doen jullie? Zullen? We nemen jullie lekker mee naar het zwembad, want het is heel warm. Maar eerst moeten we natuurlijk jamkleding aandoen, dus We gaan eerst naar de kamer, want jullie zien het kaartje. Hier is het kaartje, dus we gaan nu richting onze kamer. We hebben kamer 909 en 910, dus we nemen jullie lekker mee. Wow, ik heb echt met de, de zin, we nemen jullie lekker mee. Oké, okay, we gaan de lift zoeken. Hier is onze lift, kijk hoe mooi het er is. Oh, ik oh, Hier is de lift. En we moeten naar verdieping? Uh, zes. zes. Ja, nee, zes. zes. Wat is zes gaan doen? Als het We gaan kijken welke lift, lift als eerste open Deze lift is als eerste open. We gaan naar verdieping zes. Zo, gaat dan. Ont... Eén keer. Nee, ik denk dat één keer. We gaan geen ruzie maken. Oh. Kijk hoe leuk deze is. Oh, wat je reizen, kom eens, ah, ja, Ik kom met hier staat het al op. Oké, okay, nee, ik snap er niks van. Dat is Frans. Oké, okay, dat kan we nog niet lezen. Nu gaan we naar onze kamer. Wat is onze kamer? We hebben ah, 609, niet 909. Ah, ja. Ik bedoel 609. Dus we staan te gaan onze kamer tonen. Dat is helemaal maar uur later. Je zit nu op vroeger. Oké, okay, 609. Zij en niet. Of ja, en Wat? We gaan gewoon kijken welke deur van ons is. is Ik weet eigenlijk niet waar camera we hebben. We hebben er twee. Hier. Hier wel. Hier is Ja, kom. Rustig. Ja. Als dat hier niet is... Ja, voilà. Oké, okay, wacht. We okay. Wel licht. Het is licht. Ik heb een kaartje erin steken. Nee, is er zit een kaartje in. Ja. We gaan ons nu omkleden en dan gaan we zwemmen. Oké, okay, de kamer is op u is Goed. Ja, die is dicht hè. Ja. Ik zal wel kijken welke aan gaando. Ja, is goed. Wow, het is hier donker. Ik ga het kaartje hier even insteken. steken. is licht hè? Ja, maar hier is ook ergens een kaartje. Boe, laat het stop. Hier is een kaartje. En ook was licht. Laten we zien je wel. <laughs> uh, ik ga deze roze neon bikini aandoen. dat is echt heel mooi. Op camera is die minder mooi. Nee. Dus we gaan ons nu omkleden. Dan zien we je straks terug. Oké, okay, ik heb een bikini en ik heb uiteindelijk voor deze gekozen, een andere bikini. Dus we gaan nu zwemmen. Hier zit hier het kaartje voor de kamer. Maar eerst doen we dit kaartje voor de elektriciteit. Ja? ja. En dan gaan we langs op hoor. Moet de auto's. Oké. dan kom je alsjeblieft? Ja. Ik schrijf die zo op te doen niet Oké, okay, dan gaan we hier ook door. Doe we dit kaartje zo ook uit of niet? Maar ik vind het niet ik zo, zo nee, ik wel... okay, nee. Ik doe er niet. Oké, laat hem maar in steken, anders ja? zien we echt helemaal niks. Ja, doe dat maar terug in, Natan. Ja. Oké, okay. ja. okay, de deur is heel dicht en nu gaan we met de lift. En dan zien we jullie ja, strafjes aan het zwembad. Nee. Oké, okay. ik zei dat, we, dat ik jullie zelfs bij het zwembad gingen zien, maar we zijn ons mondmasker vergeten. Dus nu moeten we weer terug. Echt, echt handig zijn wij. Oké, okay, we hebben nu ons malmasken die we vergeten waren. Dus dan zien we jullie zelfs terug bij het zwembad. Ik had de video vergeten af te sluiten, dus bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk vond je het een leuke video. Dus tot de volgende keer. Doei!